Hallo en welkom bij Paul's Model Twain Stuff. Vandaag mijn eerste Kato, Keto, Japanse trein, nou ah ja, Japans merk. Uh, het gaat hier om uh, de vliegende hamburger. Hier is En uh, deze zit in zo'n lange doos, omdat dit uh, één treinstel is wat niet los hoort te komen. En dat is dus het, uh, een van de problemen hiermee, die ik in ieder geval weet. Um, hier zit plastic wat hier aan vast hoort te zitten, zodat het één geheel is. Um, verder is hij vies. Nou, dat kan verholpen worden met een goede wasbeurt. En ik, uh, ik vind hem wel mooi, ik zou hem wel op de baan willen hebben. Ik weet niet of die digitaal is of analoog. Dus, ik ga beginnen met hem uh, Ik denk uh, even vlug Zal ik hem eerst gaan schrobben of eerst gaan openen? Ik denk Dat ik eerst eens even ga kijken of ik deze open kan krijgen Ik vind het wel uh, mooi hoe ze hier de De, de voor ervoor zorgen dat, dat dit doorloopt en toch mee beweegt met de draaistel. Ik vind het een uh, een bijzonder leuke. Uh, als je kijken. Daar zit een schroef. <laughs> Dit kan nog wel eens leuk worden om uit elkaar te halen. Oeh. Zou het dakpaneel een los paneel zijn? Uh, ik ga in ieder geval iets pakken om hem los te leggen. Oké. Okay. Vanaf deze kant kun je bij wat clipjes aan die hier zitten en daarmee kun je een begin maken met het loshalen van het dak. En vervolgens zitten er langs deze rand zo clipjes om de boven- en onderkant los te krijgen. Dat is een gippiel. Kijk aan. Nou. Deze kwam ik net al tegen. Dit uh, is één van de twee. De andere zit hier. Ik, ja, die zijn volgens mij voor de rail die hieronder zit. Zodat die uh, stroom door kan geven naar binnenverlichting die hier niet in zit. En nu kan ik ook bij die tweede schroef en kijk... Motor, die heb ik natuurlijk net vanaf de onderkant losgeschroefd. Een vliegwiel zit erop. Zo. Nu kan ik dus ook definitief zeggen: het was geen goed idee om hier alles los te schroeven. Geen goed idee. Helemaal niet nodig. Zo. Daar heb ik de twee schroeven nog. even wat dingen in elkaar zetten, want het is nu uh, is, uh, goed los, zomaar zeggen. Zo, dat was even een gepuzzel, omdat alles uit elkaar viel waar ik bij stond. Uh, wist ik natuurlijk niet precies hoe alles terug moest, maar ik denk dat ik het nu allemaal wel heb. En deze komt strakjes hier overheen en hopelijk drukt dat dan nog wat dingen op zijn plek. Nou ja, elektrisch gezien. Hier onder deze pinnen zit uh, de pick-up van het, uh, de wielen. Uh, die ook met deze draden aan de verlichting vastzitten. De verlichting vermoed ik is... Uh, de onderste is een gloeilamp. Ik denk dat de bovenste een gloeilamp is met een coating dat die rood is. Met een diode ertussen... Uh, denk ik uh, De Stroom loopt door deze geleiders Zo Die ongeveer hier uitkomen Over, komen over uh, Naar de andere bak Die ook weer deze geleiders heeft zitten En ik vermoed dat hier alleen Verlichting in zit Deze wielen draaien vrijelijk uh, Om dit te gaan ...digitaliseren. Om dit te proberen zou ik moeten de motor, ik zit hier nog met twee weerstanden waarvan ik niet weet hoe belangrijk ze zijn, maar de motor zou ik uh, moeten isoleren van deze twee geleiders. Deze twee geleiders die zorgen dan voor de stroomgeleiding, daar kan ik de stroom vanaf pakken voor een decoder. Deze twee voor de verlichting. Ik denk dat ik deze eerder nog op die geleiders zou zetten, omdat ik vermoed dat die geleiders niet heel hard geleiden. Uh, die moeite hebben met die contacten die hier zitten, dus dan heb je betere stroompickup. up uh, Hier zou ik dan rechtstreeks de decoder op aan kunnen sluiten en dan zou ik alle draden Onder dit hele stoelframe door moeten geleiden Dat is uh, wel te doen, het zal een beetje druk worden En er is op zich hier op dit deel genoeg ruimte voor een decoder, dat zou nog wel kunnen Um, ik begin met deze kant. Deze schroef eruit halen. Ik zou beter geleerd moeten hebben van remmen schroeven losdraaien. Maar ik weet, weet vrij zeker dat deze schroef. Ja, en. Ervoor zal zorgen dat hier het een en ander loskomt. Plastic. Dit is wat afgebroken is. Nou, dit is het uh, Jacob's het tussenstel. Ook weer met uh, power pick-up. Dus als dit op zijn plek zit, dan... Nou, ik zie niet hoe dat die gebruikt kan worden. Goed. Ik ga deze er eens uh, opnieuw aanzetten. En ik weet wat er gebeurt als dus ik dit omdraai. Dan ligt alles weer over mijn werkbank heen. Dus even kijken hoe ik dat ga doen. Het is een vrij grote oppervlakte. Dus gewoon lijmen moet te doen zijn. Terwijl dat alles ligt te drogen. Heb ik hier alvast mijn uh, uh, draadenschema uitgewerkt. Hoe ik hem ga digitaliseren. We beginnen hier met de decoder. En dit is mijn uh, signaal wat van mijn, uh, van mijn sporen afkomt. Uh, de rode en de zwarte draad hier zo. Die gaan naar deze rode en zwarte draad. Dus die gaan naar de decoder. Daarmee leest de decoder wat er op de spoor gecommuniceerd wordt. Deze twee oranje. Dat zou eigenlijk moeten zijn oranje-grijs. Maar ik heb geen grijze kabel. Die gaan naar de motor. En even kijken. Als dus ik dus zou zeggen dat die vooruit moet gaan rijden. Ik weet niet of het te horen is. Het is in ieder geval niet te zien. Maar deze. ...gaat dan rijden. Vervolgens, uh, voor alle verlichting... ...heb ik de blauwe kabels. Dat zijn de pluspolen. Die gaan vanaf de blauwe ader hier... ...naar... ...deze twee leds hier. En, nou, ik zal even mijn vinger ophouden. Misschien is het al minder veel. Hier zitten ook twee leds. Twee witte, twee rode. En de rode en de witte... Uh, per paar delen ze de pluspol. Dus deze twee delen de pluspol En deze twee delen ook een pluspol. En hier gaat nog een blauwe. Die gaat naar de LED-strips hier. En die LED-strips zijn voor de binnenverlichting. Uh, wit is de front-vooruit-verlichting. Die gaat uh, via... Oeh, die weerstand is wat moeilijk te zien hebt ja, deze weerstand hier en, en hetzelfde zit hier. Naar deze ledlamp toe. En wit gaat ook naar deze weerstand hier naar rood toe. Dus wit zorgt er nu voor dat uh, door die weerstanden heen, het gaat naar uh, wit en naar rood en. Ik heb nu ook groen aangezet en groen gaat hier weer door een weerstand heen. Helemaal even hier langs, zo naar deze groene. En daarmee gaat de stroom van blauw naar de rode en de witte. Dus rood aan de achterkant, wit aan de voorkant. En de binnenverlichting en vervolgens door de weerstanden uh, overal weer terug. Via de afzonderlijke kabels naar de decoder. Dus ik hem nu achteruit ga laten rijden. Dan wisselt de verlichting. Deze hele felle jongen hier. Ik heb het idee dat ik de rode helemaal niet kan zien. Die brandt nu naar achteren toe. En rood brandt aan de voorkant. Eens kijken, volgens mij. Even kijken, als ik dit doe. Is rood. Ja, het is bijna niet te zien op de camera. Dat is jammer. Maar het idee is in ieder geval: er is wisselende verlichting. En die witte is nu nog te fel, vind ik. Dus ik ga een hogere weerstand zetten bij de witte. Zodat die uh, een stukje minder fel wordt. Ik heb al een hogere weerstand uh, bij de binnenverlichting. Die vind ik uh, goed genoeg. Um, het is uh, misschien een beetje een vrij fel wit licht. Maar het is dezelfde verlichting als die ik hierboven me gebruik voor de werkbanken. dat is eigenlijk een vrij prettig warm licht. Apoes. Ah, dit is dus uh, het uh, schema. Um, en dit uh, ga ik inbouwen in de treinen als, uh, als al een lijndroog is. Goed, het eerste deel zit in elkaar. Hè? Um, de ledverlichting op de voorkant. Ik heb hier aan de onderkant ledverlichting zitten voor de binnenverlichting. Hierbovenop ligt een strip plastic. Daar lopen de kabels overheen en die gaan naar de achterkant. De decoder ligt hier onderin en deze kabels zijn uh, voor het uh, andere draaistijl, het andere, het het andere treinstel. Die uh, komt uh, hier natuurlijk weer aan te hangen als uh, zo. Het plastic is allemaal al droog genoeg dus die zou ik dadelijk vast kunnen gaan zetten. Uh, met een kleine pluchter er eventjes nog op. Misschien dat die er dadelijk uit gaat en dat ik alles gewoon vast kan solderen. Dat weet ik nog niet, maar voorlopig even dit. Um, even zien. deze, Hier staat de stroom van mijn baan op. Als het goed is, staat er op mijn baan rij vooruit. Ik heb mijn laptop hier niet staan. Rij vooruit en uh, zet de binnenverlichting aan. En deze twee pinnen. Zo. Nou, een beetje moeilijk contact maken om te houden. Deze twee pinnen lopen dus over de hele lengte. En, uh, kijk, nou, als, ik, als ik nu uh, deze vast zou solderen, zou je zien dat het een vrij constant beeld was. Uh, dat hij niet zo zou knipperen. Maar Hij rijdt. Als ik de wielen zie, dan moeten die nog zo gemaakt gaan worden. Uh, verlichting, binnenverlichting deed het net. Voor, voorverlichting doet het. Uh, dus ik ga de andere kant nog even afronden. En uh, dadelijk hopelijk het resultaat laten zien. Of uh, anders laten zien wat er niet gelukt is. Zo. Kijk eens aan. Ik heb hier uh, aan deze kant het uh, treinstel met een rode verlichting. Binnenverlichting. En hij zit nu nog even los uh, hierop. Dit is het motortreinstijl Motorstijl, Hier heb ik ook uh, de binnenverlichting los liggen De voorkantverlichting en Bij de reverse wordt deze rood Een beetje moeilijk te zien Wel zal goed te zien zijn dat deze wit is uh, Bij de eerste keer proefdraai kwam ik uh, twee problemen tegen um, Ten eerste was de motor motor uh, viel uit dit plastic bracket. Waardoor dat die uh, niet er lekker in lag en herrie ging maken. Het tweede probleem was, hij maakte namelijk al herrie dat dit vliegwiel tegen het plastic hieronder kwam. Dus ik heb dit, dit, dit bracket om die motor op zijn plek te houden, heb ik wat verwarmd met mijn uh, uh, wat ik gebruik voor deze krimpkousjes. Uh, om een beetje bij te buigen. En ik heb hieronder uh, wat uh, een ophoging zitten. Zodat de hele motor iets hoger zit. Ik hoop dat die dadelijk hier nog onder past. Uh, dat voorkwam het geschraap. Uh, het volgende probleem was. Ik ga even voor de veiligheid dit loshalen. Zo. Het volgende probleem was dat als de motor draaide, continu de decoder zei: trekt te veel vermogen. En dus de motor uh, waar ik in een reset ging en begon de trein opnieuw te rijden. En dat de verlichting continu aan het knipperen was als de motor aan het lopen was. Um, hier zaten twee weerstanden. Uh, dit is één van de twee. van 4,7 ohm. En uh, die, de motor zelf uh, pakt te veel vermogen. En deze waren er waarschijnlijk om dat al in te dammen. Maar ik heb die vervangen voor twee van... Volgens mij 15, ja, 15 ohm. Zodat die veel minder vermogen kan pakken. Uh, het zijn er twee, Want als ik eentje van 30 zou pakken... Uh, die worden te warm gezien hoeveel uh, stroom hier doorheen gaat. Zo wordt het uh, wat beter verdeeld. Daarmee knippert de verlichting... Bijna niet. Ik zie hem nog wel een beetje knipperen. Uh, en dus de, de, de decoder reset niet meer. Alleen ik merk wel dat met het uitlezen van de decoder um, de aanzetsnelheid van de motor is wat laag. Dus hij kan wat moeilijk uitlezen. Daarvoor zou ik uh, dus de, de, de, het minimumvoltage in de decoder wat moeten verhogen. Daar ga ik nog mee experimenteren. Um, dus dat is ook opgelost. Ik ben aan deze kant bezig geweest om de, het draaistijl vast te maken aan uh, dat ik ook hier stroom pick heb. Omdat hij dus telkens afsloeg en knipperde, dacht ik dat, het de, uh, dat hij niet genoeg stroom van de rails kreeg. Hier even iets aanzetten. Dat bleek dus uh, niet het probleem te zijn. Het bleek dat de motor te veel vermogen gebruikte. Dus deze ga ik nog loshalen. Kom jongen. Daar wordt de boel iets mobieler van. Dan rest mij nog één optisch, optisch probleem. Uh, deze kappen zitten zo tegen elkaar. En hier zou een soort van ja, zwarte uh, uh, balg tussen moeten zitten. Die uh, ontbreekt uh, bij dit model. Dat uh, is jammer. En ik ga even kijken of ik iets kan maken. Uh, wat, uh, wat dat zou kunnen vervangen. Ik zat te denken aan het gebruik van wat tape. Die ik in lagen over elkaar heen leg. Zodat het nergens meer plakt dat het hier tussen zit. Maar uh, daar, ga ik even, daar moet ik even mee experimenteren. Verder ga ik hem nog uh, elektrisch doorverbinden. Want deze dingen die over elkaar heen schuiven. Het, mm, iffy, Het werkt maar niet fantastisch. Dus vandaar ook dat ik losse draden heb en ik ga kijken of ik hier nog goed op kan solderen want ik merk dat hier heel snel draden los schoten uh, dat zijn dus de, de, de restjes, de werk die hier aan zitten um, er ontbreekt een uh, anti-slipband dus, eigenlijk er zitten geen anti-slipbanden op en ik merkte dat hij dus vrij veel moeite had met rijden op de baan maar ik hoop dat met deze nieuwe weerstanden uh, dat uh, uh, doordat de decoder niet komt, nu gereset, dat hij beter gaat lopen en doordat het uh, allemaal wat vaster en beter op zijn plek zit, dat hij ook minder herrie gaat maken. Uh, ik uh, kan kijken of ik het uh, oorspronkelijke rondje rijden hier nog ingemonteerd uh, krijg. En ho hopelijk daarna de verbeterde versie. dit is het voorlopig eindresultaat van de vliegende hamburger uh, de lichte knipperen nog steeds iets en uh, de tijdelijke vouwbalg die ik erin heb gezet is iets te stug en dat zorgt ervoor dat hij dus in de porten waar hij nu ook in zit uh, nog een beetje ontspoort een beetje erg ontspoort dus ik moet die nog even inkorten maar dat is een stukje flexibel plastic dat zal wel lukken uh, de verlichting uh, vooruit, achteruit werkt prima. En uh, ik zal ze ook nog even een shot van de zijkant laten zien. Nou, dit is het uh, zijaanzicht. Je ziet duidelijk uh, knipperende verlichting en dat komt door de manier waarop de verlichting gedimd wordt. Ik ik heb hem nu op 50% helderheid staan. Als ik hier zelf in mijn eigen ogen naar kijk, zie ik dit bijna niet. En je ziet het ook een beetje bij de voorverlichting. Maar ik ben uiteindelijk wel tevreden over het uh, eindresultaat. Uh, ik moet nog een beetje wat dingen bijwerken, maar dat komt uh, vanzelf. Dus ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Like, subscribe, deel en uh, tot een volgende keer.